In FabLab Erpemere kan je gebruik maken van drie Ultimaker 3D printers, twee lasersnijders, twee vinylsnijders en een Formeg 450 DT vacuumvormer.